Een dagje Apel begint natuurlijk met het scannen van de tickets en het verwelkomen van de gasten. Ja, het is heel afwisselend werk. De ene dag sta je buiten kaarten te controleren en de andere dag zit je in de spoelkeuken te werken. Maar ja, schoonmaken hoort er wel bij. Hoi! Hey. Het is altijd leuk om even een beetje energie mee te geven, hè? Prachtige locatie om te werken, ik bedoel, je loopt dagelijks van rond tussen de apen en het verveelt nooit. Ja, het is toch een vette plek. En zo ben je eigenlijk de hele dag wel bezig. En het chillen is, je kan zelf je beschikbaarheid doorgeven in de app. Kijk eens, geniet ervan hè. Fijne dag nog.